...ga ik op zoek naar het allermooiste feestje. En vandaag ben ik uitgenodigd door Niels. Hey Emma, kom je anders in de Sneekweek op Snoep Zero Dagje Zuipen? Wordt het allermooiste feestje, zie jullie dan. Laat eens. Ja, ik ga naar de Sneekweek. Ik ben er nog nooit geweest, dus ik heb er ongelooflijk veel zin in. En ook deze keer ga ik weer op zoek naar de verplichte versnapering, de gangmaker... ...en het absolute hoogtepunt. Ze komen me ophalen met een boot. En volgens mij is dat de boot. Kijk. Hallo! Ik ben vandaag op de enige echte Sneekweek, het grootste zeilevenement van Europa. Een watersportfanaten vanuit het hele land trekken jaarlijks massaal naar Friesland... ...voor een week vol zeilen, zuipen en katers. Of zoals ze in Sneek zeggen, gaat het overdag om de eer, s'avonds voor de sfeer. Ik ben op zoek naar Niels! Hé hey, Niels! Ik kan niet je rappen, ik heb geen stok. Daar kom ik erop. Welkom. Vertel me even Niels, waar ben ik precies? Op Party Sloop Zero. Kijk, op Party Sloop Zero in Sneek. Wat is dat precies? Dat is een sloep waar je kan borrelen, barbecuen, zuipen en flaneren. We gaan zo meteen naar het starteiland. Daar zijn we alle zelf over over gestart. En daarna gaan we naar lokaal 55. Het is een feestje waar eigenlijk iedereen uit Sneek ook naartoe gaat. En dat klinkt ook wel als het hoogtepunt dat heel Sneek samenkomt. Ja dat wordt gezellig joh, ja dat is top. Al heb ik zo'n idee dat zijn hoogtepunt al gaande is. Hij is sinds gisteravond gaande joh. Laten we inderdaad misschien maar even een, een, een, een proostmoop. Jezus Niels. Elk feestje kent wel een ja, verplichte we. versnapering en, en op deze boot is het oh, oh. Rosé Rosé oh, oh. en nog meer Rosé. Oh, ja, maar, jongen, trekken, jongen! Kom op, jongen! Kom op, jongen! voor de voor de voor de voor de Vertel eens even dan, waarom is dit het allermooiste feestje? Hier staan mensen die niet sporen. Ik denk omdat dit goed laat zien. Hoe de echte, echte mensen van Snake zijn: mooie mensen. Wijntjes! Gewoon saai bevaren. En mensen die niet sporen? Die kunnen niet normaal doen. Het is het leukste feestje omdat wij er zijn. Wij maken het leukste feestje van. Ja, We ja. maken het er wel van. Ja. We liggen aangemeerd en dat betekent dat het tijd is voor de plaspousje. Plaspousje! En we gaan de boot weer op. En we gaan de boot weer op jongens. En we Kom gezellig mee. Knijt hard feesten. Naar lokaal 55. Woehoe! We gaan Ik ben altijd op zoek naar de gangmaker op zo'n feestje. Hè? Wie is de gangmaker op de boot? Oh, dat zijn heel veel eigenlijk. Er dat gangen. zijn Mattie en Jitsen. En oh, Jitsen? Ja. Ja. ja, Mattie, Jitsen, Jesse. Uh, ja, Mattie. Volgens mij, uh... ja. ben ik dat? Ja, ja. Er zijn twee gangmakers genomineerd: Jitsen en Matti. En om uit te zoeken wie de ultieme gangmaker is, gaan ze mij nu een lapdance geven. Ja, dit was nummer 1. Ik hoop dat ik de tweede overleef. Jezus. <middels> mooi, heel mooi. Ga je niet je broek uitdoen? doen? Nee, tuurlijk niet. Ben je wow. helemaal gek geworden? Hoezo Oh, dat doe je wel graag, hè? Ja, graag. Ja, nou, hoe vonden jullie het zelf graag? Uh, ja, heel lekker. Ja. <laughs> Ja, ik vond het vrij matig. Ik was een beetje ongemakkelijk, omdat er een camera op mijn bakken stond. Ja, maar een echte gangmaker trekt zich daar niks van aan. En dus reik ik de gangmaker trofee uit aan de enige echte... ...Matti! Ik ga straks een Bennie doen. Wat is dat? Ik kan het je nu laten zien. Nee, maar vertel even wat het is. Maak ons even lekker voor hetgeen wat gaat komen. Hoewel iedereen bang is om het water in te vallen, om op zijn buik of rug te landen, ik klaar iedereen. Ik pak die belly flop. Belly flop moment! Oké, dat kan ik beter, dat kan ik beter. Go TikTok! Go. En, en waarom is dit zo bijzonder? Ik kan dit als enige. Kijk, je zag hoe Niels hem deed. Ik deed hem beter. Ik denk dat ik dit ook kan. Daag mij nog een keer uit. Ik ben zojuist uitgedaagd om ook een bellyflop te doen. Nou, dat kan ik wel. Oh! Zoals op elk feestje en ik heb een ander shirt aan. Dat komt omdat Tom mijn shirt aan heeft. Maar dit shirt is al niet verkeerd. Het Zeker is een niet. Ik op je. dat die Ik wil niet dat die baseline baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby we zijn pas twee minuten binnen en uh, de gangmaker Matty is al weggestuurd. World be, so very fine, so happy okay. De gangmaker oh, wordt oh. weggestuurd. En nu wordt Jits ook afgevoerd door bewaker Henk. Dat is wel echt heel sad. Wat zit het allermooiste feestje? Nou, ik denk uh, dat er weinig mensen in Snake vandaag. ...harder er af zijn gegaan dat die jongens, uh, dan een dan, dan, ja, dan groep bij mij op de boot. Ja, ja, dat denk ik ook wel. 55 flessen rosé. ik heb er 5 over. En ik denk dat 18 mannen aan het drinken waren aan boord. Ja, ik denk dat het tijd is om het even allemaal samen te vatten. Want ik zeg altijd maar, je moet stoppen op je hoogtepunt. En in dit geval is dat zeker iets om ten harte te nemen. Want de verplichte versnapering, oftewel de Rosé heeft ervoor gezorgd dat ik nooit meer Rosé wil drinken. De twee gangmakers die zijn er zojuist uitgestuurd in lokaal 55, waar we nu zijn. En het hoogtepunt is toch het moment dat we erachter komen dat de helft van de groep het niet gehaald heeft. Helaas. Pindakaas. Kom er even bij. Oké, okay, doei!